Nu gaat het om mails, tekeningen, offertes of andere documenten. In de bouw zijn er ontzettend veel documenten in omloop. Hoe kun je als bedrijf dit zo duurzaam en efficiënt mogelijk inrichten? Een stap kan zijn om een enterprise document management systeem in te voeren. Hiermee kun je de processen digitaliseren. Maar hoe voorkom je vervolgens een overload aan data? Dighiffers kan hierbij helpen. Door middel van bijvoorbeeld versiebeheer hou je grip op alle versies die kunnen ontstaan van een document. Waar blijven de mails? Wie bewaart ze wel en wie niet? En waar worden deze opgeslagen? En wie kan er vervolgens bij. Hoe lang moeten de documenten bewaard blijven? En wanneer moet er iets verwijderd worden? Dankzij detentiebeheer kan dit allemaal automatisch georganiseerd worden. Bij de start van een project moeten alle betrokkenen goed kunnen samenwerken aan de juiste documenten. DigiOppers zorgt ervoor dat alle documenten voor iedereen beschikbaar zijn met de juiste beveiliging en de juiste versies. Zo werk je efficiënt en duurzaam. En als laatste tip, kijk waar jullie nu staan als bedrijf en wat jullie toekomstplan is en hoe willen jullie dat het systeem daarbij gaat aansluiten.